In deze missie ga je zelf een website programmeren, met de online html-editor voor kinderen, WebTink. Missie 5. Afbeeldingen. In de vorige missies heb je onder andere een eerste idee voor je site op papier gezet, een WebTink-account aangemaakt, geleerd over html-code en tags en een welkomtekst op je website gezet. In deze missie gaan we afbeeldingen aan je site toevoegen. Wat heb je daarvoor nodig? In deze missie heb je nodig een laptop of computer met internettoegang, een telefoon of tablet waarmee je een foto kunt maken, tenzij je natuurlijk al een foto op je computer hebt die je wilt gaan gebruiken. Dan hoef je dit niet meer te doen. Verzamel nu je materialen, zet de video maar even op pauze, start je browser en ga naar de WebTink pagina. Klik op pagina's bewerken. In de vorige missie heb je de titel van je site tussen de header of H1 tags getypt en daaronder onder de paragraaf of p-text je welkomstext geschreven. Nu gaan we één of meerdere afbeeldingen uploaden en toevoegen aan de html-code. Maar nu zijn er op internet ontzettend veel verschillende afbeeldingen en plaatjes te vinden. Het makkelijkst is natuurlijk wanneer je op zoek bent naar een afbeelding, naar een zoekmachine te gaan, in te typen wat je zoekt en een afbeelding op je computer op te slaan. Toch? Nou, niet echt. Wist je dat je de toestemming van degene die de afbeelding gemaakt heeft nodig hebt? Als je hem wilt gebruiken op jouw site, op bijna alle foto's en plaatjes op internet zit namelijk auteursrecht. Het auteursrecht, soms ook wel copyright genoemd, is het recht van de maker van het werk om dit werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dit kan onder andere een foto, een tekening, een tekst of een liedje zijn. Maar dit kan bijvoorbeeld ook een knutselwerk zijn. Jij bent degene die beslist wat er met het werk gebeurt en wat anderen met jouw werk mogen doen. Stel je bijvoorbeeld het volgende eens voor. Je moet een opstel schrijven voor school en je hebt een heel mooi stuk geschreven over bijvoorbeeld je hond. Je hebt er hard op gewerkt en dan komt er ineens een klasgenootje die denkt, ha, dat is een mooi stuk. Die kopieert het, zet vervolgens zijn naam eronder en levert het in alsof het zijn stuk is. Niet leuk toch? Dit auteursrecht is ooit bedacht om mensen die hun boterham verdienen met creatief werk te beschermen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dit auteursrecht af te staan. Dat kan via een zogenaamde licentie. Een licentie is een stukje tekst waarin je aangeeft wat er wel en niet mag gebeuren met jouw werk. Alle video's en materialen op deze site zijn bijvoorbeeld gepubliceerd onder de Creative Commons licentie. Je mag er alles mee doen, zolang je maar verwijst naar de site waar de materialen vandaan komen. Een opdracht. Start je zoekmachine. Typ het onderwerp in waar jouw site over gaat. Kies een willekeurig plaatje dat je mooi vindt. En klik naar de site waar het plaatje vandaan komt. Scroll dan eens naar beneden en kijk of je een C of het woord copyright kunt vinden. Terwijl je dit doet kun je de video even op pauze zetten. En, heb je wat gevonden? Zo ja! Stond er een copyright op, dan zul je eerst toestemming van de maker moeten vragen als je dat plaatje wilt gebruiken. Zo nee? Stond er misschien een Creative Commons of een cc-licentie? Of helemaal niets? Maar zelfs als er niets staat, weet je nog niet zo heel veel. Misschien heeft de maker van de site hem wel gebruikt zonder het te vragen aan de maker van het plaatje. Nou, je ziet, auteursrecht is best ingewikkeld. Voordat je dus een plaatje of foto van internet gebruikt, moet je altijd nagaan of degene die hem gemaakt heeft het goed vindt dat jij hem gebruikt. Wat kun je dan wel doen? Zelf een foto maken, want dan ben jij degene die het auteursrecht heeft. Pak nu je telefoon of tablet en maak een foto voor op jouw site. Kopieer of mail hem naar de computer waarop je aan je site werkt en sla hem daarop op een plaats waar je er makkelijk bij kan. Op je bureaublad bijvoorbeeld. Gelukt? Mooi. Als je er niet nog steeds was, ga dan nu naar de WebThink-pagina. Klik op Pagina's bewerken. En kies de afbeelding die je aan je site wilt toevoegen. Kies voor afbeelding opslaan om de afbeelding te uploaden. De afbeelding komt nu in het mapje afbeeldingen te staan. Nu jij. Bekijk de afbeelding door op de naam te klikken. In het grijze vlak staat de HTML die je nodig hebt om de afbeelding in je pagina te laten zien. Zoals je ziet begint de code met de html tag img. Je weet al dat dit voor image staat. Code achter de tag geeft aan waar de afbeelding van jouw pagina precies staat. Er staat dus eigenlijk in de code, hier komt deze afbeelding en die vind je hier. Kopieer de hele regel html maar. Kopiëren kan door de regel te selecteren met de cursor. En vervolgens door op een Windows computer op ctrl-c te drukken, op een Mac op Command-C te drukken of door met de rechter muisklik kopieer te kiezen. Nu jij. Klik nu op index.html. Plaats de cursor achter de paragraaf Eindtag en druk op Enter of Return. En plak de code door middel van de rechter muisklik plakken of er op een Windows computer Ctrl-V of op een Mac Command-V in te drukken. Klik dan op opslaan en bekijk je pagina door op de link bovenaan te klikken. Gelukt? Goed gedaan! Als je wil, mag je natuurlijk nog veel meer afbeeldingen aan je site toevoegen. Het netste is steeds om op een nieuwe regel te beginnen met je code voor de volgende afbeelding. Dan kun je het straks goed teruglezen. Je hebt in ieder geval je vijfde medaille verdiend. In deze missie heb je geleerd wat auteursrecht precies is. En je hebt één of meerdere afbeeldingen aan je site toegevoegd. In de volgende missie gaan we ook een YouTube-video aan je site toevoegen. Mocht je een vraag hebben, kun je altijd contact met me opnemen via mail, Facebook of Instagram. Links naar de sites vind je hieronder. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende missie!